In deze video laat ik zien hoe je in OneNote voor Windows 10 gebruik kunt maken van tags. Tags zijn markeringen die je voor een stukje tekst kan zetten, zodat ze eruit springen en ze makkelijk terug te vinden zijn. Allereerst is er de standaard tag voor taken en die vind je hier onder het menu start. Als ik daarop klik, verschijnt er een vakje en hierachter kan ik een taak klikken. Op het moment dat ik dat heb gedaan, dan kan ik hem ook hier afvinken. Dus op die manier kan ik mijn eigen takenlijstje eenvoudig in OneNote zetten. Ik kan ook een eigen tag kiezen. Sowieso zitten er enkele standaard tags hier, zoals je ziet. Maar ik kan bijvoorbeeld een nieuwe tag maken door te kiezen voor nieuwe tag maken. Bijvoorbeeld iets wat ik niet mag vergeten. Daar zet ik een uitroepteken bij. en Ik heb hier nog veel meer symbooltjes waar ik uit kan kiezen. En ik klik op maken. De tag is nu gemaakt, dat staat hier ook. En ik kan hem nu terugvinden in mijn lijstje wat hier staat. En zo kan ik dus mijn eigen tags, oftewel markeringen, maken. Klik op niet vergeten. En ik zet er een zin bij. En zo kun je dus met behulp van dit soort markeringen, je tekst extra benadrukken en er ook een bepaalde extra betekenis aan geven.